Vanavond is het uh, infoavond voor de ouders, dus de ouders komen tegen zeven uur naar de school. Het we begint wel een beetje stress te krijgen, maar het uh, komt uiteindelijk wel goed. Alles komt altijd goed. <laughs> voor de rest zullen we wel zien wie er komt opdagen. Hopelijk iedereen, maar ik vrees ervoor. Ze krijgen eerst in de zaal hier een, uh, een drankje aangeboden, een uh, welkomstwoord van de directeur. Welkom allemaal. Ja, op de jaarlijkse infoavond zijn een school met een grote diversiteit. Daarom uh, welkom in alle talen. En daarna gaan de ouders naar de verschillende klassen en leggen we in de klassen uit hoe dat we dagelijks werken, wat de gewoontes zijn in de kleuterschool en zo leren ze de klaswerking kennen. Maar ze moeten dan echt wel tellen van hoeveel spelen er al. Kan ik erbij? Ik was zenuwachtig. Ik heb niet veel kunnen eten ervoor. Uh, maar eens dat ik bezig was viel het wel mee. Hebben jullie nu momenteel vragen of opmerkingen? Nee. Ja, vaak zien we of dan de activiteiten die we organiseren dat het er altijd dezelfde ouders zijn. Maar ja, niks aan te doen. Het is ook zo dat bij ouderbetrokkenheid um, dat we iets te vaak denken van die ouder is betrokken of niet en daar gaan we dan een waardeoordeel aan koppelen um, en bij ouderbetrokkenheid is het eigenlijk de uitdaging en dan zien we in heel wat praktijken waar dan ze heel goed samenwerken met ouders in een context van diversiteit dat ze eigenlijk denken in termen van een relatie tussen school en ouders waar dat er wederkerigheid tussen zit en dat is iets heel anders dan te denken van dit is nu een betrokken ouder of dit is niet. Wat kunnen wij als school School, welke condities kunnen wij creëren zodat ouders zich ook betrokken voelen en zodat wij hun betrokkenheid ook kunnen zien op hun kinderen. En daarnaast, denk ik, moeten we nog even toch aanstippen waarom ouderbetrokkenheid belangrijk is. Hè. Als we ook daar kijken naar de literatuur, dan zien we dat ouderbetrokkenheid ervoor zorgt dat kinderen graag naar school komen, dat zij meer betrokken zijn, dat zij hoger scoren op schalen rond welbevinden bijvoorbeeld. En later in het lager en het secundair onderwijs zien we dat die kinderen ook zelfs betere leerprestaties uh, gaan realiseren. Maar, maar los van dan nog de effecten op leerprestaties in de toekomst, het gaat het ook over het hier en nu. Hmm. Is het ook gewoon veel leuker als ouders en leerkrachten een betere band hebben. Dat is leuker voor dat kind, dat is leuker voor die ouder, maar uiteindelijk ook voor die leerkracht. Want die kan ook heel veel leren van ouders om mee te nemen in de pedagogische aanpak van dat kind. En ja, dat, dat vraagt eigenlijk ook wel een schoolbeleid um, die wil nadenken van hoe kunnen we ouders meer in die klasse krijgen en voorbij die schoolpoort. Marien, kom binnen. Dank u wel. We gaan kijken naar een eerste fragment. Het is eigenlijk een klassiek fragment als het gaat over uh, ouderbetrokkenheid in onderwijs. Ja. Ik denk dat je het fragment nog wel zult herinneren. Het was de schoolbarbecue. School ja. En het was mooier weer dan vandaag. <lacht> een pintje cola Zero. Dag Jolien, Hallo. alles goed? Dag Niels, Dag. hey. Dag Ga Ik het doorgeven. We zijn momenteel op de barbecue van de school, dus de ouders komen naar de school om uh, barbecue te eten. Ik vind dat wel eens leuk om drank op te dienen en uh, kleine gesprekjes te maken met de ouders. Ik vind het ook leuk om de ouders dan onderling met elkaar te zien praten en enzo. Dus. Momenteel zijn er drie ouders van mijn klas aanwezig. Dus De mama van Bassem staat te helpen, de mama van Lucas is ook aan het helpen en de ouders van Peter zijn aan het eten. Hoe lang word je nog zo Is De laatste dag vandaag. Dan nou worden de beelden naar experts gestuurd en die geven mij dan tips. Ik zeg het zelf aan een mevrouw, dan worden de beelden verstuurd naar experts. <laughs> Ja, wij, wij hebben een aantal expertises vanuit onderzoek dat we verrichten rond de thematiek, maar ik denk dat iedere leerkracht in de omgang met ouders ook een professional is en ook expert is. Als je in je dagdagelijkse omgang omgaat met de ouders, dat je veel duidelijker de achtergrond kent, de, de voorgeschiedenis, de, de bezorgdheden. Dus in die zin denk ik, als het gaat over een thema als ouderbetrokkenheid, zijn we eigenlijk alle drie experten, maar vanuit een verschillende invalshoek. Ja, nou, oké. Okay. <laughs> Bedankt. Beschouw dus me niet altijd expert, maar kom. <laughs> ja. Dit is een klassiek verhaal van ouderbetrokkenheid. De ouder die naar het feest komt of de ouder die naar de oudercontact komt. Eigenlijk willen we vandaag het daar niet over hebben. Nee. Eh, Katrien en ik denken dat eh, het, het veel interessanter is om te kijken naar hele informele momenten tussen leerkrachten, tussen jou en, en ouders. Omdat daar veel meer eh, informatie in zit. Maar de oude betrokkenheid is vooral ook wat er dagelijks gebeurt in de interactie, op de speelplaats, aan de schoolpoort, aan de deur, noem maar op. We zouden nu eigenlijk naar een filmpje willen gaan kijken van uh, er was een fietsdag georganiseerd ja, ja. en op het einde van de dag praat je met moeders en vaders en er zitten heel interessante fragmenten in dat we met jou willen, willen bekijken. Uh, s ochtends en s avonds, als de ouders hun kinderen komen uh, brengen of ophalen, komen er af en toe ouders uh, eens langs. Meestal is dat om kleine dingen te vertellen: want uh, hij blijft in de opvang vanavond of uh, er zit iets in zijn schooltas. Dus meestal gaat dat over kleine zaken. Uh, ik spreek eerder ouders aan uh, bij pro problemen. Amir? Ik fiets meer vandaag, dat is fietsdag. Nee, zijn moeder vergeten. Er was een sterfgeval zeker in de familie. Ja. ja, mijn deelneming. Uh, gaat het een beetje? Maar vaak doe ik ook gewone conversaties. Als ik bijvoorbeeld weet dat een moeder nu solliciteert voor een job, dan vraag ik wel eens van en al werk gevonden. We proberen ook wel positieve aandacht te geven aan de ouders. Ik zelf, uh, dat jullie er niet aan gedacht zullen hebben. Uh, dus geen probleem. Dus hij heeft wel kunnen fietsen vandaag. Okay? Ah, nee. Heb je allemaal mama gezegd dat je moet... Uh... Maar dus geen probleem hoor. Huh? De mama zal het vergeten zijn. Uh, een drukke week waarschijnlijk, nee, ja. ja. ja. Uh, maar uh, ik heb hem een fiets van de school. Uh, weet je de nog welk moment? Ja, ja. ja die ja. herinner ik het ja. mij niet. Ja, ja, ja. ja. Een heel druk moment <laughs> als iedereen... Uh, de kinderen komt ophalen. Ja. Uh, ja. Een druk moment, maar je neemt toch nog tijd om ja. vaders aan te spreken en ook er te zijn, zodat zij je kunnen aanspreken. Ja. En dat was eigenlijk de reden waarom we dat mm -hmm. gekozen hebben. Omdat, omdat in die informele contacten het beschikbaar zijn voor ouders heel belangrijk is. En dat doe je ook. Hè. Bij de eenouder ga je proactief aanspreken. Ja. Ik hoor je ook zeggen van er is een sterfgeval ja. geweest, uh, alleen dat een stuk meeleeft, wat, wat, wat, wat gebeurt er in hun leefwereld? maar anderzijds zij er ook, en ik denk dat dat ook een beetje een, een boodschap is die we willen geven is van om, uh, om, daar, om altijd proactief ouders te gaan aanspreken of te maken dat op zijn minst beschikbaar zijn. Wees met Lucas zijn fiets. Ah, het ging wel een zo'n klein brugje, zo'n heuveltje ja, ja. en dan een beetje een berghaven en dan ging het wel. Ja, ja, ja, maar ik denk wel dat hij ervan genoten heeft, dus, uh... ja, Ze gaan er toch naar uit, dus ja. ja, ja, ja. Oké, okay, Dat is goed. Dus uh, dat komt wel goed, hè. Je hebt ouder die heel gemakkelijk ja. naar de luf stappen of naar de meester stappen. Je hebt ouders die dat eigenlijk veel moeilijker doen. Maar alle ouders hebben wel vragen of bezorgdheden. En voor sommige ouders is het echt wel een drempel om gewoon die basisvraag te stellen van hoe was het vandaag. Het is niet omdat ouders geen vragen stellen, dat ze geen vragen hebben. En je ziet in een schoolcontext dat een ouder soms een beetje een ondergeschikte positie inneemt. Dat hij ook niet altijd weet tot hoe ver, zeker als je buiten de schoolpoort moet staan. Tot hoever mag ik hier vragen stellen? En als ik die vragen stel, gaat er ook naar worden geluisterd. Dus heel wat mensen gaan ook een stap achteruit zetten en aanvaarden. Eigenlijk van ja, dat is niet aan ons om daar iets te gaan zeggen. Maar eigenlijk wil men wel graag uitwisselen over de opvoeding van dat kind. Hallo, Want hij zegt dat hij zich niet zo mooi heeft gevoeld. Uh, Tijdens de middag heeft hij eventjes geklaagd van de oorpijn. Maar daarna eigenlijk niet meer, dus... Uh... En krijg je veel zo'n vragen rond zorg rondvallen en... Ja, wel zo als er iemand, eh, nu niet bij mij in de klas, maar een ander kindje, dat s'middags middags weinig eet en dan is dat wel van hen, heeft ze ja. vandaag veel gegeten en zo dan daar eh, mm -hmm. wel ja, bekommerd om zijn. Ik denk dat het zeer boeiend is dat hij hier ook op ingaat, want nee, soms zien we, mijn gesprekken met leerkrachten en ouders, dat er soms een beetje een mismatch is tussen zorg en leren, hè, van een leerkracht die graag vertelt van ik heb vandaag begrippen groot klein, geleerd. Hè? Ja. En dan komt een ouder bij mij, ja, maar heeft hem zijn boterhankes wel opgegeten. Um, soms kan het zijn dat zij niet altijd zich, um, bekwaam genoeg voelen om te spreken over het leren in de klas of over de taalontwikkeling. Maar als het gaat over, over de opvoeding, over die fysieke, die emotionele zorg, uh, zijn er wel meer een stuk gelijken. Dus ik zou vooral zeggen om die zorgvragen, als je die zorgvragen hoort, om die niet direct te parkeren van ja, maar daar gaat het niet over. Maar die zorgvragen juist. Te gaan nemen als aanknopingspunten om je relatie met ouders verder uit te bouwen. Maar hij heeft niet meer een klacht van de pijn of zo. Dus. Hij was wel verschoten. Want ja, uh, te vallen. Maar daarmee weet je het. Hè. Ik denk dat het wel belangrijk is in zo'n korte uh, gesprekjes met ouders over zorgvragen, om uh, ook verder te gaan dan het puur geven van informatie. Hm. Zelfs al zijn dat hele kleine gesprekjes, dat je die altijd op zo'n vast stramin opbouwt. Uh, openen, de boodschap geven en altijd zo tot, tot een afspraak komen. Enfin, als er nog iets is, neem contact op met ja. of uh, informeer me morgen nog eens. En nee, dan ja. ook zo'n gesprekje afronden. Ja. En dat is iets dat, dat, dat, dat niet alle leraren even goed nee. kunnen. We noemen dat een beetje een mentaal script meegeven, zodat een gesprekje, hoe kort het ook is, altijd volgens een vast stramin verloopt. Deze ochtend kwam uh, Bassem zijn mama hem afzetten en ze kwam mij even spreken uh, om te vragen of alles goed ging in de klas. Ze maakte zich zorgen om zijn taalontwikkeling. Dat gaat goed. Daarover moet je zeker geen zorgen maken. Hij kan makkelijk iets vertellen en zo, nee. Daarover moet je geen zorgen maken. Ik snap het wel dat de mama zich zorgen maakt omdat hij anderstalig is en misschien praat hij thuis geen Nederland. Maar op school gaat het eigenlijk wel goed. Hij is meer beter dan de vorige Ja, hij gaat sowieso nog meer ontwikkelen hoor. Maar daarover moet je geen zorgen maken over de taal. Hij draait heel vlot mee, begrijpt alles. Ik ben wel blij dat de mama interesse toont in Bassem. Ook omdat hij vaak met de bus komt, dus ik zie ze niet veel. Um, en ik ben ook wel blij dat ik ze met een gerust hart eigenlijk naar huis heb kunnen sturen. En het toont wel interesse in, in Bassem en in zijn taalontwikkeling. Oh ja, het is nu maar september, uh, dus geen zorgen maken. Oké, okay? prettige dag, hè. Ja. Dank u. Het heeft ook te maken met een thema waar heel veel leraren mee worstelen, namelijk moeilijk bereikbare ouders. Ik zeg nu niet dat de mama van Bassem moeilijk bereikbaar is, maar ze is minder makkelijk bereikbaar ja. door het feit dat Bassem iedere dag met de bus komt. En heel veel leraren worstelen echt met dat idee van ze zijn moeilijk bereikbaar en, en wat kan ik doen om om die moeilijk bereikbare ouders ja, nee. toch te spreken en bezorgdheden en, en die informele gesprekjes, nee. dat, die, die heb je dan natuurlijk niet. Interessant daarbij is, we hebben uh, een paar jaar geleden een, een onderzoek gedaan in, in de Brusselse context. Ja. We zijn met tolken bij de ouders thuis geweest. Ja, wat stellen we vast eigenlijk? Er bestaan geen ouders die niet betrokken zijn. Ze hebben gewoon niet altijd de middelen om bijvoorbeeld hier ook zich fysiek te verplaatsen. Ja. Maar ouders die niet betrokken zijn bij het school, die zijn eigenlijk praktisch onbestaande. De vraag die we ons ook kunnen stellen, om een beetje advocaat van de duivel te zijn, als men het heeft over moeilijk bereikbare ouders, moet ook altijd gaan kijken naar ja, in hoeverre zijn scholen niet moeilijk bereikbaar. En wat kunnen wij als professionals daaraan doen om veel meer outreach te gaan werken? En we zien dat sommige scholen dan bijvoorbeeld ja, extra gaan inzetten op, op, op, op een extra feest of op een extra evenement op school. Maar dat is eigenlijk niet gericht op moeilijk bereikbare ouders. En we zien ook heel veel dat initiatieven die genomen worden voor ouders, dat we eigenlijk van, als leraar vanuit ons eigen referentiekader dergelijke initiatieven opzetten. En dat die eigenlijk misschien te veel gericht zijn op, op middenklasse of hoogopgeleide ouders. En dat daardoor opnieuw eigenlijk die moeilijk bereikbare ouders uit de boot vallen. En dat zien we dan ook op school als we iets organiseren: dan zeggen de collega's van ja, het zijn toch altijd dezelfde ja. dat komen. Ja. En dan proberen we zoiets iets nieuws te organiseren. En dan die barbecue en dan met, met dan ook verschillende soorten vlees, zodat de verschillende soorten uh, allee, de verschillende doelgroepen kunnen komen eten. Maar ja, ik merk vaak in de praktijk dat men soms frustraties heeft als men een, een barbecue organiseert of een oudervergadering mm -hmm. en iedereen komt af, dat dat een falen is. Terwijl dat we eerder moeten kijken, die ouders komen al af en die ouders die er dan niet zijn, hoe kunnen we hen vinden? Mm -hmm. uh, soms is dat via, via een andere ouder. Soms werken we via toeleiders, via de bestaande activiteiten. Gaat dat niet altijd lukken, maar dat hoeft ook zo niet. Het is al een eerste stap als je al nadenkt van wie bereiken we. Mm -hmm. bij, bij wie hebben we het gevoel van... Die, tja, die, zijn, die komen niet. Of, en wat voor um, veronderstellingen roept dat op bij ons? Om daar even stop, halt te roepen en na te denken van, hm, hoe kunnen we die mensen bereiken? Want als we niet met elkaar praten, gaan we het ook nooit te weten komen van elkaar, wat ja. er leeft. Als leerkracht afzonderlijk ga je al die nee. stapjes niet kunnen zetten. Je gaat dat met het team moeten doen. Je gaat moeten kijken van, hebben we iemand die bijvoorbeeld eens een extra telefoontje kan doen naar de ouders? Ja. Op momenten, buiten de klassieke werkuren, omdat we weten dat mensen die, die een hele drukke job, job hebben of die gewoon geen flexibiliteit in de job hebben, die gaan we misschien s'avonds moeten opbellen. Dat dus doet de, de, zorgcoördinator de zorgcoördinator wel met, bij ja. ons, ja. Dus Hier zie je wel ook dat ouderbetrokkenheid zich dat dat op verschillende niveaus zich situeert. In eerste instantie bij de leerkracht en de, en de ouders, maar in tweede instantie ook bij de school, bij de directeur, bij de zorgcoördinator, eventueel bij, bij brugfiguren, die, die, die, en dat zijn, het zijn al die kleine stapjes samen die ervoor zorgen dat we als schoolteam dan kunnen nadenken van hoe kunnen we grotere stappen zetten in functie van, van het realiseren van meer ouderbetrokkenheid. Het is ook altijd boeiend in een, in, een, in een ouderbeleid op school om al van de positieve momenten te vertrekken. Ja. En er was bijvoorbeeld, wat ons opviel in de beelden ook, uh, is dat er heel veel ouders altijd maar uh, materiaal kwamen brengen. Ja. Een modewijzer. Wc-rolletjes. rolletjes, WC -rolletjes. Ja. Um, En misschien kunnen we daar eens uh, eventjes naar kijken, naar, ja. naar die beelden. Hallo. Ah, hallo. Ik denk dat je daar een plezier kan doen. Ja. Maar dat is nog van... Uh, ik ben ah, oké. Okay. Zie, dat is nog van vroeger. Dat ah ja, zo'n modewijzer. En um, dat is, dat is ook zo, een ingangspoort. Ja. Het gaat niet altijd per se over die, over die modewijzer of over die, die wc-rolletjes. Maar het gaat dan over, ik wil u tegemoet treden. Ik wil met u in contact treden. En ja. dat is wat boeiend. Als mensen dat komen geven, wat, wat bedoelen ze daar nu eigenlijk mee? Het is soms een beetje de vraag achter de vraag proberen te begrijpen. En hier wil ze eigenlijk contact nemen. Ja, ja? Uh, Dat is toch een beetje, maar dat is, uh, dat is te gemakkelijk voor u. Denk ik. Twee keer twintig. Ik zal uh, kijken en voor dat elkaar in of zo. Ja. En hier zal we met celkaartjes zo. Ah ja, we zullen het eens bekijken. Toen mij ik een beetje herinneren aan een moeder die ooit zei tegen mij, ik ga fruit snijden op school. Dat fruit snijden, dat interesseert me eigenlijk niet zo. Maar voor mij is dat een gelegenheid om een keer met de juf te kunnen praten. En dan zie je eigenlijk, wat dat daar constant naar boven komt bij ouders, is toch wel die nood om om gewoon ook een relatie te kunnen hebben met de leerkracht van je kind. Ik ja. neem een dikke pleine op haar hier. Van gisteren een ogenblikje opzetten en dat ja. is echt wel super dik. Ja. Uh, ik zal tegen juf Peggy zeggen. Ah, nee, het is juf... Ja, ze staat bij juf Karin. Nee, juf Karin. Maar juf Karin staat bij haar in de klas. Ah, ja. ja, ja. Oké. Okay. Er is al contact met ouders, vertrekt van daar en probeert dat uit te breiden en probeert van daaruit ook te gaan kijken wat zijn de condities die ouders nodig hebben om op hun gemak vragen te durven stellen en op hun gemak in, in dialoog te gaan. Het is natuurlijk weer extra, moet je dat zeggen, uh, het loopt hier al zo vol met kinderen en als dan ja. hier nog tien ouders of zo gaan meilopen, ja. dan wordt het wel, wel druk en ja. De hectiek van de ochtend, dat, dat is inderdaad, dat zijn drukke momenten. Maar we zouden ook kunnen gaan kijken van hoe kunnen we het iets minder hectisch organiseren. En in die zin zijn er nu heel wat scholen in Vlaanderen een beetje de shift aan het maken om ouders meer ook in de klasse te laten komen. Uh, waardoor dat jij als leerkracht al met veel minder kinderen en minder ouders staat dan. Want als ik het nu goed begrijp, komen eigenlijk alle ouders met de kleuters hier binnen. Ja, uh, ze zetten ze eigenlijk en... gewoon af. Uh... Dat ze de kinderen eigenlijk gewoon ja, aan de voilà, poort voilà, afzetten voilà. en dan... Uh... Dus je ziet ongelooflijk veel ouders, ook ouders van andere klassen. Ja. ja. En dus door eigenlijk een stukje meer de ouders in de klas te laten komen, een beetje tijd te geven, een soort transitietijd, dat dat, dat het soms al iets hanteerbaarder kan maken. Opa. Ja, Wat zeg je? Dag, maar mijn papa. Hier zie je bijvoorbeeld de ouders komen aan de deur. En daar heb je dat een te slingen, dan stop het. Het kort mogelijk willen maken voor de kinderen zelf, omdat ja. het vaak... Als ze blijven treuzelen, dan merken we van, oei, die kinderen beginnen dan te huilen of papa, nee, niet weggaan. Allee, ja, dan zeggen we van, ja. Nee, kort afscheid is het best, um, wordt inderdaad vaak gedacht, maar natuurlijk op zo'n hectisch moment is dat niet altijd het best voor elk kind en voor de ouder ook. Um, en uh, we vergeten altijd die periode voordat kort afscheid. Ja. En dat is de periode dat eigenlijk de ouder ook een stuk het kind gevoel doet geven van het is oké, okay, ik ga weg, maar je bent bij Jelke. Ja. En jof Jelke gaat voor je zorg dragen. Ja. En alles, alles is oké. Okay. De boodschap is, is, zit op twee niveaus. Enerzijds niet van dag op dag je schoolbeleid omgooien, maar in hele kleine interacties, opportuniteiten zien om een relatie aan te gaan met ouders. En altijd vanuit het achterhoofd dat dat een heel bewust doel heeft, werken aan een goede ouder-leraarrelatie in functie van betrokkenheid, welbevinden en graag en beter leren. Ik weet niet of dat je interesse hebt, maar ik ken nu al toevallig een school in Aalst. En zij zijn gestart eh, vorig jaar. Daarvoor kwamen er nooit ouders binnen. De ouders stonden aan de poort. En zij zijn nu eigenlijk in de eerste kleuterklasse gestart om de ouders binnen te laten. En misschien willen ze dat wel met jullie eens delen. Dat is ook... Dat is ook een beetje een boodschap naar alle scholen. Als je niet goed weet, van, hoe moet ik nu starten met dat ouderbeleid? Ga eens bij een school gaan kijken die daar al een stukje mee gestart is. Ja, dan moet ik dat inderdaad niet alleen doen. Dan is dat nee, nee, ook nee. Ja, uh, wel belangrijk dat een directeur meegaat en zo. Maar ja, het kan, kan wel interessant zijn. Ik uh, ben benieuwd hoe dat zij dat doen. Goedemorgen. Dag Katrien. Hallo, ik ben Catherine. Hallo, Goedemorgen. Uh, we zijn hier deze ochtend tussen het Maartens Instituut en uh, ik heb jullie uitgenodigd omdat dat een school is die al een jaartje bezig is met een ouderbeleid. En nu zijn we hier heel vroeg om het brengmoment van ouders te kunnen uh, opzetten. Voila. Kom maar okay. mee. Mag Heb je het goed gevonden? Ja. Ja. Dat zijn hier de kleuterklassen. Ja, ja. En dan boven zijn er ook nog kleuterklassen. Ah ja, oké. Okay. En nu gaan we de klas van de peuters, van de peuters ja. bij juf Wendy en ik denk dat ze er gaan zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Jelke. Ik ben Wendy. Aangenaam. Wendy. En Katrin. Oké. Jelke, ik ga je achterlaten. Ik ga eventjes met de directie en de zorgcoördinator naar de andere klas ja. kijken, maar ik zie je straks dan. Oké, okay, merci. Tot straks. Dus ik graag u jas. Ja, oké. Okay. Ja. Bedankt. Bedankt. En om welke uur komen de ouders dan binnen? Uh, om half, nee. ja, half Dus we starten om twintig voor negen en dan in de meeste klassen hebben ze tien minuutjes. En bij mij duurt dat zo een beetje langer. beetje langer. Dan mogen ze echt hun tijd nemen en dan... Omdat het peuters zijn waarschijnlijk? Ja, omdat het nog ja. peutertjes ja. zijn. En dan... Bij de anderen is dat meestal ook niet nodig. Nee. Zo, die tien minuutjes is meestal genoeg en als het wel gaat dan vertrekken ja. de meeste ouders. Ja. Ja. En ze blijven niet plakken ofzo? Ik heb vorig jaar een ouder gehad en die bleef wel wat langer. Dat was eigenlijk niet voor het kindje, maar meer voor de mama ja. zelf. Ja. En dan was dat was al zo half tien. Maar dan was mijn wou ook daar. En die was eigenlijk gewoon aan het meespelen. En dat, ik merkte dat eigenlijk niet. Ik ah, deed ja. gewoon wel mijn ding. En dan ja. zo, en een keer half tien zei ze zo van... Ja, het is goed. Nu ga ik naar huis. Oh. En dan was ze weg. En de dagen nadien had ze dat ook niet meer nodig. Maar dat was zo, echt zo precies om te zien van... Oké, okay, het is so. hier goed. Ja. En nu kan ik eigenlijk ja. vertrekken. Dus in het begin ga je zien ook dat er ouders binnenkomen en die wel dingen vragen, maar je hebt ouders die ook heel stilletjes samen met een kleuter de boekentas leegmaken en ergens gaan zitten. Of, ja. Of. ja, dat varieert echt. Ik heb een trucje gevonden om hem te doen eten, hè, mama. Tute tuut, en dan doet hij zijn mond open. Oh. Maar vorige week was het moeilijk, hè, met zijn boterhammetjes terug. Hij ja. ja, is wel een stukje boterham een stukje ja. koek. Ja. Een stukje boterham en dan denk ik, hij heeft dan toch iets binnen. Ja, ik zijn appeltjes, dat gaat wel vlot. Ja, ik heb ja. een de relatie dat je hebt met de ouders is ook wel leuk. We staan hier soms te babbelen over kerstmis ja. of over, over het feest dat ze gaan hebben. Of, of over wat dat ze in het weekend gedaan hebben en zo. En dat, allee, dat is echt wel leuk. Ja. Spreken, of... ja, hij begint goed te praten Maar dan eigenlijk. heb ik zo de schrik dat je meer met de ouders gaat bezig zijn en dat de kinderen dan maar... Dus iets dat je, dat je eigenlijk kunt observeren. De een ouder heeft nodig van ik heb een babbeltje nodig. Ja. De andere ouder die gaat hem zetten, speelt samen met de kindjesauto's. Komt er een kindje binnen met een boekentas en ik ben met andere kindjes bezig. Dus dan helpt die een ouder mijn andere kindjes, ja. En, en dan heb ik ouders die echt gewoon een babbeltje met mij willen praten over het kindje. Maar op het moment zelf helpt het mij niet alleen, maar helpen het de ouders ook eigenlijk. Bijvoorbeeld, ja, ik heb nu de kleintjes voor binnen te komen, hun jasje ja. uit, hun boekentasje leegmaken. Ze doen dat samen met de ouders. En je merkt dan ook dat hij heel rond verteld wordt van ah daar mag je gaan en dan dus wel positief ja. dan Ja, het wel weer. positief, ja. ja. Nee, we komen eens kijken in de klas, ah, okay. omdat de ouders hier binnenkomen ah, ja. en bij ons in de school niet. Nee, ja, dus we komen eens kijken uh, ja, hoe jullie dat uh, doen. Ja. Ik was een beetje bang, ja. dat was moeilijk voor hen, ja. ik ken niemand, dus... En voor u ook? Ja, voor mij ook, ja. ja. En toen, uh, ja, ik hoorde dat hier mag je hier binnen met het kindje een beetje spelen, ja, ja, ja. dat vind ik echt goed. Ja, dat is wel waar. Ja. ja. Dat contact tussen de ouders en de uh, leerkrachten is beter, heel beter. Ik kan alle dagen uh, de juf zien, als er iets is, dat kunnen ze direct aan ons zijn, voordat ze een brief schrijven en dan wachten tot Ik vind dat dat voor hen een gemakkelijkere overgang wordt. Ze voelen zich gemakkelijker veiliger als je hier binnenkomt en laat ze zeggen oké, okay, ik ga nu werken of ik ga naar huis. En zeker het eerste jaar dat ze nog niet gewoon zijn of ze nog te, te, te, te jong en, en voor mij ook. Moest ik kijken mijn kind achterlaten en elke dag dat hij aan het huilen is en, en aan het roepen is achter. Allee, ik zou me toch een beetje uh, slecht voelen, zou ik zeggen. In dat dat bij ons school ook wel moeilijk als iedereen... Maar dan moet iedereen er wel voor openstaan, staan. Dus... Uh... Maar ik denk dan vooral bij de peuters dat dat toch wel beter gaat zijn. Ik had dit niet verwacht. Ik was ook wel bang en afwachtend van... Gaan we niet chaos creëren? Gaan we onze lagere school wel op tijd kunnen laten starten? Wat als ouders niet op tijd buiten zijn? Wat als ja. ouders te laat binnenkomen? En eigenlijk begin dit schooljaar heb ik zo de eerste weken, de eerste twee weken, vooral uh, hier op de speelplaats en aan het begin van de gang gestaan om ouders te vragen van oh, op tijd terug doorgaan, hè, want anders ja, kan de lagere school niet binnen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daarmee gestopt, ik ben nooit meer moeten teruggaan dit schooljaar. Ouders die zijn wonderbaarlijk gedisciplineerd, uit zichzelf. Misschien moet je nog een keer wat meer uitleggen, Tessa, hoe dat eigenlijk de situatie daarvoor was als ouders eh, aan de poort stonden. Uh, vroeger hadden wij de ouderlijn, zo'n hele mooie gele lijn. Hè, en daar moesten de ouders achterblijven. Nu, een tweetal jaar geleden zijn onze leerkrachten uh, mee ingestapt in een Erasmus-project waar we eigenlijk werken rond de transitie van thuis, vanuit de crèche naar een kleuterschool. De kleuterleiders zijn naar het buitenland ook gaan kijken, naar Engeland. Hoe doet men het daar? En dan zeiden ze van, Goh, dat is het. Dat willen wij eigenlijk ook proberen. Ja. Zij hebben die kans gekregen om dat te introduceren. Dat was een hels gegeven, dat was eigenlijk niet haalbaar. Omdat, wat moesten we dan doen? Met fotootjes werken van die kinderen. En dan... De mevrouw of de leerkracht die op toezicht stond morgens, die moest dan kijken van, ah ja, is het dat kindje die mag binnen? Want de peuters en de eerste kleuters mochten binnen. Ja, zo zien jullie gestart. Maar de anderen niet. Ja. Hè? En begin van dit schooljaar hadden we gezegd van, waarom doen we het niet allemaal? Eigenlijk is het niet oké okay voor ouder dat je als je kind bij die juf zit, mag je binnenkomen en als je bij die juf... Wij zijn eigenlijk samen wel kleuterschool, ofwel doen we het niet meer. Nou, kreeg ik direct heel veel weerstand. Ofwel doen we het allemaal. En dan zijn we daar eigenlijk zo in, in gerold. En hoe hebben we dat gecommuniceerd naar de ouders toe? Dan? Uh, we hebben begin van dus op het schooljaar hebben we het uh, met brief gedaan. Ja. We hebben het ook op het oudercontact gecommuniceerd. Maar ik denk dat de grootste communicatie gebeurt is door ouders zelf. Als ouders het rondvertellen, dan, dan weet je van hè, ze zijn heel blij. En heb je zicht waarom dat ze blij zijn, ouders? Ik denk dat ouders zich weer welkom voelen. Ze zijn vooral geruster dan vroeger. We hadden vroeger ook wel ouders die zo een hele tijd daar op het voetpad zo wat bleven hangen en door, door het raster aan het kijken waren. Toch wel die ongerustigheid van je zet je kind af, een grote speelplaats, heel veel kinderen. Je ziet je kind waarschijnlijk ook wel eens vallen of een bots krijgen en je staat kinder wel. Ze gaan ook pas weg als zij gerust zijn. Ze, ze zien eigenlijk waar hun kind de hele dag mee bezig is. Zij mogen daar binnen, zij mogen ook blijven, een stukje. Het is niet meer uh, school is een andere wereld dan wij. Letterlijk de streep, voorbij de streep. Ja. Ja. dus echt, wij zijn geen twee werelden niet meer, maar wij proberen toch wel van elkaar ook wat mee te nemen. Ja, Ik vraag me af dat de mensen dan niet denken van, als ze zijn toch aan het spelen, we kunnen gerust vijf minuutjes te laat komen. Ze zo dan redeneren van, we kunnen toch sowieso naar binnen komen En of dat ik nu vijf minuten te laat ben. Of niet. Ah ja, maar nu, nu ja. is het wel zo de afspraak. Om uh, twintig voor negen komen er geen ouders meer binnen. Dus, dan dus nu, meer privilege nee, nu, nu is het beter van op tijd te komen, ja. want dan kan je binnen, als te laat te komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je daar nu een verandering in gezien? Ja, of? dat is heel sterk gedaald, het te laat komen. Het gebeurt nog. Het gebeurt nog, maar veel minder frequent. Ja. En ik denk dat net dat is... Om te laten komen, vroeger dan kon je met je kind naar binnen. Ah, ja. Want iedereen was, was al binnen. Dus wat moest je doen als ouder als het te laat was? Je kindje zelf naar de kas brengen. Ja. Daar hebben we vroeger ook nooit bij stilgestaan. Dat er misschien ook wel eens bewust gebeurde om te laten komen. Want ik wil toch wel liever. Ja, persoonlijk af en persoonlijk. Ja. Dus hebben we dat eigenlijk omgedraaid. Ja. Ja. En daardoor automatisch ja. komen ja. ouders op tijd. Hè? Was dat iets dat je op voorhand verwacht had? Was nee. Nee, ik had dat helemaal niet verwacht. Nee. Ik had er ook zo niet over nagedacht. Van het is misschien net uh, om binnen te kunnen dat mensen te laten komen. Ik had daar niet bij nagedacht, maar nu wel. Wij merken dus vooral al veel minder wenende, huilende, ja. hysterische kinderen. veel viel mij ook bij dat Maar je voelt... Kinderen zijn ook rustiger Je hebt zelf gezien, ze zijn direct bezig. Ja. Ze zijn vertrokken ja. en ja met hun vriendjes. En, dat is totaal iets anders. Vroeger werd er inderdaad veel tijd verloren aan het troosten, hè. Ja. Mm -hmm. en, en wij waren ook degene die zeiden, wat ik nu heel erg vind, hè? ga maar, mama, binnen vijf minuten is dat voorbij. Ga maar door. Toen... Hey, eigenlijk is dat... We hebben dat ook gezegd. Ik bedoel, uh, wij waren daar toen ook van overtuigd. Ja, maar ga maar vlug door. Als ze je niet meer zien, gaat het over. Dat is echt niet... Maar kijk, uh, wij leren ook maar, hè. Nu Als peuterjuf hoor je van mama of zie je van mama hoe krijgt zij haar kind direct getroost. Ik heb mama's die zingen, hè. mama's die zo op het hoofdje wrijven. Dat zouden wij vroeger niet weten. Hè. De, de grootste winst voor een leerkracht is, denk ik, dat je je kinderen veel beter kent door het contact met ouders. en Je hebt een, een andere kijk hè, op, op je kinderen en op je mensen. Als je ouders kent, Kijk je automatisch ook anders naar de kinderen. Doordat wij verschillende culturen hebben hè, op de school, zagen wij op de, op de stoep s'morgens, als, als iedereen binnen was, zagen wij nog zo wat groepjes ouders. Ja. Maar al dezelfde culturen bleven met elkaar praten, wat heel logisch is. Nee, nee, nee. Nu, het was, ik denk dat het nog maar net oktober was toen ik euh, naar de klas ging. En ik zag de ouders buiten komen en kreeg het er enorm warm van, want ik zag dus verschillende culturen met elkaar al praten buiten. Dat vond ik zo mooi. En het feit dat mijn kindje met jouw kindje smorgens de hand neemt en samen gaat spelen, het feit dat jouw kindje smorgens direct naar mijn kindje komt, zorgt ervoor dat ik u ga aanspreken. En merk je dan meer betrokkenheid ook bij de activiteiten, zo eetfestijn of... Uh... De schoolse activiteiten, dat er dan meer ouders komen? Of? Ik vind het eigenlijk wel fijn dat je dat vraagt, want dat is iets dat bij ons echt opgevallen is. Wij durven nu zeggen, zoals we het nu zien, hè, dat we eigenlijk de ouders wel weg hebben geduwd. Want we hebben ze eigenlijk buitengesloten. Ja. En de momenten dat het voor ons uitkwam... Ja, dan mogen ze wel dan binnen. Dan mochten ze komen... Ja, om te werken. In een, ...in een heel onveilige omgeving, naar activiteiten die eigenlijk niet in hun cultuur ja. uh, leven. Want we hebben ook dingen geprobeerd uh, andere maaltijden aan te bieden ja. En soms heeft ons dat ook gefrustreerd, dat we zeggen van... Wat kunnen we nu nog meer doen? Maar eigenlijk zaten we fout te denken, hè. Ja. Ja. Ja. Het lag niet aan het eten, het lag niet alleen aan de cultuur. Het lag aan het feit van... Ouders voelen zich hier niet veilig. Moet ja. ik daar nu gaan zitten tussen allemaal mensen die ik niet ken, om daar te gaan eten? Tot uiteindelijk dat we zeiden van... Waarom doen we dit nog? We krijgen toch geen ouders, dus we hebben dat uiteindelijk zelfs helemaal afgelast. Wij doen geen eetfestijnen meer. Nu zijn we dit vorig jaar op vraag van de kleuterleiders terug herbegonnen van maar wij noemen het nu Grootouderfeest. Is dat oké okay dat wij dat doen? Vorig jaar was dat ongelooflijk dat er toch zoveel ouders ineens waren. Nu dit jaar, toen hadden wij plots enorm veel ouders die kwamen. Dus nu, ouders weten hè, waarover het gaat. Ze komen smorgens de klas binnen, kostuumpjes zijn klaar. Uh, kinderen vertellen iets, ze zien iets geknutsel staan. Of het liedje van waarop ze gaan dansen is aan het spelen in de klas. Dus ouders gaan wel mee. Hè. Ook de, de leerkracht kan nu vragen: je uw kindje heeft zijn witte t-shirt nog niet. Ja. Kan ik daarbij helpen? Of... En ik denk dat die kleine dingen zijn uh, die ervoor zorgen dat dat wel lukt. En zo die kleine activiteitjes zo in de klas. Niet die grootste schools, uh, maar die kleine activiteiten in de klas waar ouders mogen komen. Ja, die werken ook wel heel goed. Dat is zo de moment waar, waar dat je ouders loskrijgt en een andere band eigenlijk ook krijgt met ouders. Je houdt je om in de klas? Ja, ik Als je iets Het heeft me wel plezier dat er nog andere scholen zijn die, die die deuren willen gaan openzetten. Want het is en blijft een grote stap als school. Hoe hebben je eigenlijk je scholenteam of uw medewerkers daarin meegenomen? Of hoe, hoe is dat verlopen? Dus eigenlijk zijn na het bezoek aan Pen Green in Engeland de is daarmee gekomen, hè, om dat stilkens aan binnen te brengen. Dat is dus vanzelf gegroeid, zoals ik verteld heb. Hè. Dus dat, dat we nu gestart zijn met alle klassen. Dan moet je natuurlijk op de personeelsvergaderingen heel vaak het project aanhalen, terugkoppelen. Uh, terugkoppelen, vertellen waarom je iets doet, wat de visie daarachter is. En, en ja, weerstand laten gebeuren mm -hmm. en, en daarmee op weg gaan. Want weerstand is goed hè. en weerstand is er vaak. En dat houdt ons kritisch en alert. Soms moet ik ook wel eens durven zeggen van, ja, en toch gaan we dit proberen. En, en dan is het dan aan het beleiden van de directie om, om enerzijds te gaan motiveren, te gaan stimuleren. Het werkt langs twee kanten, bottom-up. En we moeten ook wel af en toe eens zeggen van, dit niet of dit net wel. En ik denk dat dat echt wel belangrijk is. Uh, om mensen te stimuleren in nieuwe dingen die we proberen. En zag iedereen daar direct zitten? Uiteindelijk moeten de leerkrachten dan tien minuten vroeger beginnen werken. Allee, ja. Van de kleuterleidsters? Ja, van de ja. kleuterleidsters. Zij hebben het zelf gevraagd, ja. hè, dan? Ja. Uh, ja. ja. En die tien minuten zitten in hun 1560 ja. minuten totaalpakketje. En zij hebben dan gevraagd, mag dat dan binnen ons toezichtenpakket zitten? Ik zeg natuurlijk. Ja. Het kan perfect geregeld worden zo. Ja. Je zegt dat je, dat je middenin de verandering zit. Dus wil oh, aan het begin... naar... oh, dan wil je ergens naartoe? Waar wil je dan eigenlijk naartoe? Ik denk dat we gewoon uh, de band met ouders nog veel sterker ja. kunnen maken. Wij staan echt in de kinderstapjes, in de kinderschoenen. Enerzijds moeten we ook nog de lagere school uh, meekrijgen. Ja. Maar zelfs binnen onze kleuterschool moeten we ook toegeven er zijn nog ouders die wij niet bereiken. Er zijn nog ouders die niet binnenkomen. Wij nemen daar echt onze tijd voor. Wij hebben al dingen uitgeprobeerd die echt niet gelukt zijn. Maar ik zeg tegen mijn mensen, en ik meen dat ook echt wel: van, uh, wij mogen mislukken. Het kan zijn dat we het moeten afvoeren, maar wij laten niet los. Dan gaan we zoeken naar iets nieuws. De grootste valkuil die wij eigenlijk ontdekt hebben, is: we zijn dan naar Engeland geweest en Slovenië gaan kijken. De dingen die we daar zagen en gewoon copy paste hebben binnengebracht, tot hier toe zijn dat de dingen die niet zijn gelukt. Dus we moeten dat. Op voorhand eerst kijken van oh, dat vinden we knap, we gaan daarover nadenken. We gaan dat proberen te kneden naar onze schoolsituatie, naar onze context en dan met vallen en opstaan. En dan is het ook wel gemakkelijker om als het even fout loopt te zeggen: kom, we zetten ons weer recht. We gaan daarbij proberen om het niet direct los te laten. Als copy-paste is en het werkt niet, dan ja, wat hebben we dan de neiging om te zeggen van oh, het is niet voor ons. En altijd zeggen dat we het op lange termijn zien. Wij kunnen, dit, wij kunnen dit niet, van waar wij komen, kunnen wij dit niet op één, twee jaar plots helemaal goed, hè, omdraaien. Goed, maar... ja, wij zien verschil en wij moeten nu erop letten dat we niet te hard gaan rennen, dat we onszelf niet voorbij rennen of het zou een stille dood ook kunnen, of het zou tegen ons kunnen keren. Maar dit is zo mooi. We zijn heel blij met wat het er al is, maar we hebben nog een lange weg te gaan.